langs het water. Mm -hmm. Kinderen op zee. <laughs> Yay. Dat zijn al jouw vriendinnen. Ja. En, de... en vrienden. Ja. En uh, wat moeten ze op zee doen dan? Spelen het mij. En hoe kan je op, op de zee of op het water spelen? Bij nee. het gras. Naast het me. gras. Maar samen ja. op het water? Ja, ja. Kan... zwemmen. zwemmen. Kijk, ik en hoe kan Zwemmend, je... het verstoppertje. Zwembad verstoppertje. Kan je daar even een klein tekening van maken? Zo'n beetje zo'n mini tekening? Uh, niet op deze. Nee, maar zo'n kleintje. En je wil ook graag konijntjes langs het water? Ja. Oh ja. Yeah. Kijk dan. Een kat. Een kat langs het water, konijntjes. Ja. Wat hebben we nog meer? Paarden. Een klein paardje. Een klein, ponies. Ponies. Ja, ponies. Ja. je kun je deze ook voor mij maken hier? Een kleintje. Ja. Super. En wat voor andere diertjes zou je willen dan, langs het water? konijnen uh, katten, paarden, ponies. Wat zou je iets, uh, even kijken, geitjes misschien? Ja. Of een kip? Een kip. Een kip? Om, om op te eten of om te aaien. Ja, we hebben kip bij die hier, uh, uh, ja. bij een uh, huis, een ja. uh, zoek van verlaten huis. Komt je, oh. je moet hier. We Eet. gaan daarvan een restaurant. Oh. Ja. Ik weet wat je bedoelt. Ja, Loslopende kippen.